Hey, weet jij al wie je gaat stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart? Nou, ik weet het ook niet en daarom nodig ik jou van harte uit op dinsdag 20 februari hier in de Binder in Leersum... om in gesprek te gaan met het jongste kandidaatsraadslid van iedere partij. We gaan ze aan de tand voelen over hoe het moet met woningen voor starters... en vooral ook wat zij zouden willen veranderen als ze gekozen worden in de raad. Deelname aan de avond is gratis en toegankelijk voor iedereen uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Dus wat let je, kom je ook een keer kijken? Laat weten dat je erbij bent. Ga naar de Facebookpagina van De Binder, klik op evenementen, zoek het evenement op 20 februari en klik op ga ook.